Het aanmaken van een mailadres binnen Direct Admin is vrij simpel. Um, wat je gaat doen is je opent mijn Pepix. En vervolgens open jij je, je hostingpakket. Dus wat we doen is we gaan inloggen bij Direct Admin. Want dat is de plek waar je uiteindelijk ook het mailadres kan aanmaken. Ik klik hier op de oranje knop. En vervolgens zie ik al dat Direct Admin opent. Um, voor mijn eigen gemak klap ik dit scherm uit. Dat kan ik hier instellen. En dan is het even zoeken geblazen, want we zien hier de e-mail manager en we willen een e-mail account toevoegen. Nou, ik klik op e-mail accounts, hè, dit kopje. Um, ik zie dat ik info al heb aangemaakt. Maar in dit geval lijkt het me geweldig om ook een Noel ad toe te voegen. Dus ik klik op create account. Ik vul je een gebruikersnaam in, bijvoorbeeld Noel. En dan wordt het automatisch Noel innovation.works, dus ad jouw domeinnaam. Um, een wachtwoord, dat kan je zelf verzinnen, mag je zelf invullen. Uh, ik vind dit er goed uitzien. Een quota, um, ik zet het meestal op onbeperkt. Dat betekent dat je een onbeperkt aantal mailberichten mag opslaan in je postvak in. Um, veel zo prettig, vind ik zelf. En daarna klik je op Create Account. We zien hier de inloggegevens met um, hoe je kan verbinden met bijvoorbeeld Outlook of Windows Mail. En hier mijn accountgegevens, die ik goed moet bewaren om um, een andere keer te kunnen inloggen. En zoals je ziet, dit is hoe je een mailaccount aanmaakt binnen Direct Admin. Kijk ook voor mijn andere video's om te kijken hoe je verbindt met bijvoorbeeld Outlook of Apple Mail. En uh, ook hoe je bijvoorbeeld een wachtwoord verandert, mocht je die kwijt zijn geraakt. Um, succes!